Wat betekent jouw club? De kracht van een clubnaam zit vaak eens in eenvoud. Maakt onderling plezier. Dus weet je wat jouw club betekent? Klein, maar dapper. En wat jouw club met je doet? Samen uit. Dit is nou Samen thuis. Samen gezond. Jouw club. Ook bij jouw sport. Jouw team. Door training sterk. Jullie naam. Of verharding volgt overwinning. Iedere club is uniek, ja, lekker lek. Wat betekent jouw club voor jou?